Wij zijn Finder. Wij zijn een impact social enterprise. Wij zijn overlevers. Professionals. Sterk in kwetsbaarheid en kracht. Overlevers zijn adaptief en hebben zelfregulerend vermogen. Wij versterken en trainen wereldburgers in hun zelfredzaamheid en veerkracht. Wij trainen op mentale vaardigheden en een adaptieve mindset. Van praktische vaardigheden tot mentale. ...om in deze snelle en complexe tijden vaardig en zelfredzaam in het leven te staan. Zelfbewust, in control, in eigen kracht. Naast EQ en IQ voegen wij YQ toe, adaptieve zelfregulatie vanuit het brein. Y is het noodsignaal en Y is het gidsymbool. Y voor het grote waarom in het leven. YQ stelt je in staat effectiever je doelen te realiseren... YQ laat je beter omgaan met stress, druk en angsten. Bovenal geeft het richting, rust en zelfvertrouwen. Middels survival technieken hervond hij zijn zelfredzaamheid. Om het zoeken naar de eerste stap, kijken van hoe kom ik daar in, in losse kleine babystapjes. Onder spanning toch kunnen blijven denken en schakelen. Wij leren je te stoppen. S kunnen stoppen in het moment, dat is zelfregulering. T, take a breath and think. Diep adem en denk na. O. Observeer je omgeving en bedenk oplossingen door samenwerking. P. Stel prioriteiten en maak een plan. Dit wordt jouw mentale plan vol 21 e eeuwse vaardigheden voor het leven. Bewustwording van eigen gedrag. En ik ga hier dus ook aan de slag als ervaringsdeskundige. En, uh, ja, zo probeer ik dan jongeren die eigenlijk een beetje in hetzelfde schuitje zitten. Te motiveren en te steunen in de zin van eh, niet bij de pakken neer gaan zitten, maar gewoon doorgaan. Hi. Help ons verder te ontwikkelen aan deze duurzame, gezamenlijke toekomst. Finder.